Goedendag. wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Polsmotoren. In de vorige video hebben we verteld dat je deze kastrobleed kan winnen. Nu ben je waarschijnlijk reuze benieuwd hoe dan? Nou, dat ga ik je in deze video vertellen. Maar eerst ga ik vertellen wanneer je hem kan winnen. Wij gaan op vrijdagavond 30 september deze motorfiets verloten. Dat betekent dat je tot en met zondag 25 september mee kan doen aan de winactie. Hoe kun je hem winnen? Iedere webshoporder vanaf 25 euro denkt mee aan de prijs, maar vermeld wel even deze code in de winkelwagen. Koop je liever bij ons in de winkel in plaats van online, dan kan dat uiteraard ook. Geef wel even bij mijn collega aan dat je mee wilt doen aan de actie, zodat we de factuur in de windton kunnen doen. Wil je weten wat er meer over deze motorfiets verteld wordt? Kijk naar de volgende video. En volg onze social media.